Oi, leuk dat je kijkt mijn naam is Sven Bosman en ik laat je vandaag in een kort filmpje zien hoe je een leuke uh, banner of thumbnail kunt maken voor je youtube kanaal. En dat op een eenvoudige manier met heel veel creatieve keuzes. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ik gebruik altijd uh, Adobe Spark, Spark van Adobe bedoel ik een leuke en eenvoudige manier om thumbnails te maken je gaat naar spark.adobe.com. je hebt daar een account voor nodig, dat kun je heel makkelijk zelf even aanmaken ik zoek even een voorbeeld thumbnail die ik had gevonden net die makkelijk te bewerken Kijk hier staat hij bijvoorbeeld de Crazy Cards thumbnail die hier staat, create van de template. Je ziet hier een achtergrond met karts, je ziet er een, een rode laag overheen, je ziet er een tekst aan de voorkant, een, een, nog een uh, regel tekst daaronder. en nog een regeltje onder in de hoek. Dat nou, regeltje in de hoek vind ik niet mooi, jaloers weg. De tekst in het midden, houd de stijl hetzelfde. Dan zet ik mijn kanaal neer en de regel eronder, een ander lettertype, dan maak ik van like en subscribe, want dan wil je natuurlijk. Je kunt heel makkelijk de kleuren aanpassen: rood, blauw, wat je wil. Ik hou het wit. En je kunt de stijlen aanpassen. Uh. Kijk ik, klik dit nog. Kijk, ik heb nu uh, nou gekozen voor deze, maar je kunt ook een ronde doen. Kijk. We kunnen heel veel soorten stellen gebruiken. Nou, we houden bij de originele. Stel, je hebt een vlog gemaakt over uh, een trein. We ja, gaan de achtergrond vervangen. Zoeken we op... Train, ik, doe, ik heb ze Engels, op zijn je net wat meer resultaten. Nou, hier is een, een mooie trein. Op de achtergrond, nou, je hebt nog die rare uh, rode gloed. Als je dat mooi vindt, laat je hem lekker staan. Maar, uh, hier staat het rode filter aan. Je kunt ook andere filters gebruiken. Licht of mat of hebt Ook weer een soort in. Uh, leuke dingen mee doen. Nou, ik denk dat ik hem uitlaat, want ik denk dat het een mooie foto is. Kijk, zo is hij mooi. Klik hier eventjes die zijvenstertjes weg, en dan kun je hem goed zien. En dan is dit je resultaat. En dan klik je op download. Dan kun je kiezen van PNG of een JPEG. Ik zou gewoon van JPEG kiezen, dat zijn kan het kleinste. Als je uh, in je YouTube-kanaal bent ingelogd in studio. Dan kun je klikken op, uh, op het uh, potloodje, naast, uh, naast je video. Ik doe hem even als voorbeeld. En dan kun je hier kiezen voor Thumbnail Uploaden. Hij staat standaard altijd op een frame van uh, wat YouTube zelf denkt wat leuk is. Meestal is dat niet leuk, je thumbnail moet wel een beetje opvallen natuurlijk. En dan klik je op Thumbnail Uploaden. Dan komt er een uh, verkennerscherm naar voren wat je nu niet kunt zien, maar dat kies ik Thumbnail Train. En dan staat hier netjes de thumbnail opslaan. En als ik dan terug ga naar mijn video's. Dan zie ik hem onderin dan zie ik hier de thumbnail staan die ik uh, heb gemaakt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.